Dag dames en heren, we bekijken weer de 30-daagse weerkaarten en u weet het, de komende tijd is het erg mild, maar we gaan toch eens even kijken of dat lang aan blijft houden en of er in de loop van november misschien niet al voorzichtig wat winterse perikelen mogelijk zijn komende dagen is dat in ieder geval niet het geval. Dat heeft alles te maken met de luchtdrukverdeling die we op de weerkaart zien. Als we kijken naar de weerkaart voor volgende week met die afwijkingen... dan zien we dat er vooral veel luchtdrukafwijking in de min wordt berekend op de oceaan... ten westen van de Britse eilanden. 10 tot 20 hectopascal lagere luchtdrukwaarde dan gebruikelijk. Daar zijn vaak al de lage drukgebieden actief, maar nu zijn ze dus veel actiever. Ze blijven ook een beetje hangen in die omgeving... Doordat er een groot hoogdrukgebied ten oosten ligt. En dat uh, zwaartepunt is zelfs boven Italië te vinden. met luchtdrukafwijkingen van 5 tot 10 hectopascal boven normaal. Het gevolg is dat wij met zuidenwinden hebben te maken. In de nabijheid van het lage drukgebied zorgt het wel voor een wat licht wisselvallig weer. Maar met die zuidenwinden wordt dus wel hele warme lucht aangevoerd. En dat gaan we de komende dagen merken. De temperaturen zitten ruim boven normaal. Ook in de nachten is het erg zwol. Ja, we zien verder dat het zwaartepunt zelfs wat verder naar het zuiden is. En als je in midden- en zuid-Frankrijk zit volgende week, ja, dan is het echt nog zomer. In de laaggelegen gebieden temperaturen van 25 tot 30 graden. En ook Spanje, de Balearen, grote delen van Italië, het Alpengebied... ...krijgen heel erg warm weer. En zelfs in het noorden van Europa weet de warmte door te dringen. Gebieden waar de afgelopen dagen nog wel eens een keer matige vorst werd gemeten. Nou, er zal van winterweer begin volgende week en ook eind volgende week absoluut geen sprake zijn. We zien het ook duidelijk terug in de pluim. Hoge temperaturen voorlopig. En ook later volgende week zijn er uitschieters van meer dan 20 graden mogelijk. En dan zitten we toch al echt eind oktober. Dat is best uitzonderlijk. Dus zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Tijdens de maandwisseling gaat er volgens de nieuwste weerkaarten wel iets veranderen. De lage drukgebieden op de oceaan die breiden hun invloed wat meer uit richting Scandinavië. Die hoge drukgebieden worden daar minder nadrukkelijk aanwezig. Zijn vooral boven Zuid-Europa nog terug te vinden. En dat betekent dat bij ons die wind niet meer diep uit het zuiden komt, maar wat meer uit het zuidwesten of westen. Dat zal dan waarschijnlijk betekenen dat het ook wel wat wisselvallig blijft. Maar Dat zien we ook duidelijk terugkomen in de pluimgrafieken. Af en toe de komende dagen een beetje regen of een paar buien. Woensdag lijkt een overwegend droge dag te zijn en ook op de wat langere termijn een neerslagsignaal. Maar zeker geen uh, grote excesses wat dat betreft. En dat is dan ook weer terug te vinden in de neerslagafwijkingskaart voor de periode 31 oktober tot 7 november. We zien voorzichtig dat het met name ten noorden van ons een strook komt te liggen waar het iets natter is dan normaal. Bij ons zijn de neerslaghoeveelheden vrij normaal. En natuurlijk in Zuidoost-Europa, onder de vleugels van die hoge drukgebieden, is het een stuk droger dan gebruikelijk. Als we dan verder in november gaan kijken, dan zien we voorzichtig toch wel wat veranderingen. Sowieso op dit soort termijnen worden de signalen minder uitgesproken, dus we kunnen minder details geven. Maar wat we wel zien, is dat dat hoge druk nog altijd uh, in Zuidoost-Europa aanwezig is... En heel opvallend, lage druk vooral wat meer richting de Azoren waar normaliter hoge drukgebieden aanzet zijn. Dat is toch wel een interessant signaal wat we in de weerkaarten zien. Bij ons verder weinig afwijkingen en als we dan in de laatste week kijken, de week die loopt tot en met 21 november, dan is wel iets interessants te zien, want... Voorzichtig in de buurt van Groenland, IJsland ook een beetje, zien we de afwijking van de luchtdruk voorzichtig in de plus uitkomen. Lage drukgebieden zijn minder intens of er beginnen zich zelfs wat hoge drukgebieden te vormen. Ja, en dat is op het moment dat de winter voorzichtig op de kalender komt, toch wel interessant. En daarom wil ik dit keer ook afsluiten met een weerkaart voor zes weken vooruit. Ik weet het, de betrouwbaarheid is beperkt, maar het signaal wat we op dit moment in de weerkaarten zien is toch wel zeer opmerkelijk. Namelijk duidelijke afwijking van de luchtdruk... In het positieve, 5 tot 10 hectopascal hoger dan gebruikelijk. In de buurt van Schotland, Ierland, IJsland. Daar ligt dus ergens een hoge drukgebied, zo rond Sinterklaas. En of dat een wintersweertype gaat opleveren, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Want de ligging is wel heel bepalend daarvoor. Bij wat meer noord- of noordwestelijke wind ja, zal het een beetje somber, grijs en kil zijn, maar zeker niet winters. Maar is de aanvoer wat meer uit het noordoosten? Ja, wie weet dat we dan tijdens de maandwissel van november naar december al zo waar een eerste uitbraak van winterse kou krijgen. Maar dan moet de wind gunstig zijn en dan moet Scandinavië tegen die tijd natuurlijk ook duidelijk afgekoeld zijn. Heel veel vraagtekens, maar het is wel een interessante ontwikkeling die we de komende tijd vaker terug zullen zien. In ieder geval gaan we dat op de voet volgen, dus blijf onze berichten volgen. Volgende week vrijdag zijn we weer met een video-update en aanstaande dinsdag staat op de website weer een nieuwe 30-daagse weersverwachting. Wat mij betreft, tot de volgende keer.